In tropische landen zijn dingen als toilet, drinkwater en koel bewaren van eten vaak anders dan thuis. U kunt dan allerlei bacteriën en virussen binnenkrijgen. Bijvoorbeeld als groente besproeid is met water uit een sloot waar ook rioolwater in komt. Of als het water uit de kraan niet goed gezuiverd is. Ook in ijsblokjes die met dit water gemaakt zijn kunnen bacteriën zitten. Op de markt liggen vlees, vis of schaaldieren vaak ongekoeld in de zon. Er zitten dan al gauw vliegen op die bacteriën meebrengen. Soms wordt er eten verkocht dat al over de datum is. Van bedorven vlees of vis kunt u heel ziek worden. Gaat u in arme landen niet voorzichtig om met eten en drinken, dan kunt u bijvoorbeeld voedselvergiftiging, een darminfectie of een leverontsteking krijgen. Hoe kunt u zorgen dat dat niet gebeurt? Komt u van het toilet, was dan uw handen met water en zeep. Was uw handen ook voordat u eten of drinken klaarmaakt en voordat u gaat eten. Droog na het wassen uw handen goed af met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes. U kunt als u wilt ook desinfecterende handgel gebruiken. Dat doodt bacteriën en virussen zonder water en zeep. Zorg ervoor dat de borden, bestek, bekers en glazen goed schoon zijn en heet zijn afgewassen met afwasmiddel. Gebruik in warme landen water uit gesloten flessen. Controleer of de top niet al eerder is losgedraaid. U kunt ook water gebruiken dat u eerst heeft gekookt of gezuiverd met een waterzuiveringstablet. Gebruik ook voor tandenpoetsen alleen water uit de fles of gekookt water. Zwemwater kan besmet zijn. Zorg dus dat u geen zwemwater via uw mond of neus binnenkrijgt. Ook als u in een hotelzwembad zwemt. Drink alleen iets uit fabrieksverpakking, dus fles, blik of karton, direct nadat u de verpakking heeft geopend. Gebruik geen ongekookte melk. ...ijsblokjes en schepijs. Ijs uit een fabrieksverpakking mag wel. Eet geen rauwe groenten of ongeschilde fruit. Schil fruit zelf en was vooraf uw handen. Krijgt u in een restaurant verse rauwe groenten zoals sla, tomaten of komkommer? Vraag dan of het is gewassen met flessenwater. Als dat niet zeker is, eet het dan liever niet. Warm eten is veilig als het vers gekookt is en nog kokend heet is voordat u gaat eten. Vooral vlees, vis, kip, schelp en schaaldieren moeten goed verhit zijn. Als dat niet zo is, eet het dan niet. Wees voorzichtig met eten uit stalletjes langs de weg. Gloeiend heet, gewokte maaltijden met verse groenten, vlees of vis kunnen best veilig zijn. Kijk hoe vlees en vis eruit zien en vraag een keer extra hoe vers het is.